Welkom bij Earth Matters TV. Mijn naam is Ion Bos en in dit interview gaan we het hebben over de gezondheidsclaimsverordening, collodiaal zilver en de NVWA. Bij mij aan tafel zitten daarvoor Bert Zwitters, juridisch adviseur van de NPN, de Nederlandse branchevereniging voor natuurproducten. En ook uh, is, heb je, onderhoud jij de website healthclaimscensored.org, onder andere... En Hessel Hoornveld is directeur en uitvinder uh, van Meditech Europe, een bedrijf met veel gezondheidsproducten. Um, drie jaar geleden, Bert, hebben wij uh, Dutch Matters gedaan. En dat was een uh, grote uh, ja, kennisbijeenkomst uh, over de, de Codex Alimentarius en de gezondheidsclaimsverordening die op uh, 14 december 2000 12 volledig actief is geworden. Hè, die sinds 2006 in voorbereiding was, eigenlijk. Um, ja, wat heb jij sindsdien gezien? Hè, de richting van het beleid waar het uit is gegaan? Is er een belangrijke jurisprudentie op geweest? Uh, hebben we iets meer vrijheid gekregen? Of, uh, of steeds minder? Kun je iets schetsen van het beeld wat er sinds uh, die drie jaar is gebeurd in die gezondheidsclaimsverordening? Nou ja, steeds minder. Steeds minder vrijheid. Ja, steeds minder vrijheid. Uh, er is zelfs een. Uh... Een zeer recente uitspraak gedaan door het Europese Hof van Justitie op 14 juli. Waarin het Hof heeft bepaald dat de gezondheidsclaimsverordening ook van toepassing is. Op informatie die door bedrijven wordt verstuurd aan professionals. Dus aan gezondheidsprofessionals. Nou dat zijn artsen, diëtisten enzovoort enzovoort. En het Hof heeft bepaald dat als die communicatie... Uh, beoordeeld kan worden als commercieel, mm -hmm. dus dat in die communicatie ja, wordt aanbevolen dat consumenten dat product gaan kopen of dat er een prijs in genoemd wordt of weet ik zo, wat dat op een of andere manier commercieel is dan is die gezondheidsclaimsverordening van toepassing mm -hmm. en bedrijven die hadden altijd nog het idee tenminste met name dan in die voedingssupplement sector, die hadden altijd het idee van nou als het nou maar naar de professional gaat, dan zijn we nog redelijk vrij in onze communicatie. Ja. Nou, dat is dus qua gezondheidsclaims uh, niet meer aan de orde. Nee. En uh, ja, dat mag ook niet meer. Je mag wel communiceren, ja. maar dan moet dat echt super strikt niet commercieel zijn. Ja. En ja, wat je natuurlijk straks krijgt is dat iedereen daar weer over gaat steggelen. Ja, wat is nou commercieel en wat is nou niet commercieel? Klopt. Maar... Voor de kijker die er niks van af weet, zou je uh, heel kort en bondig kunnen zeggen wat, wat de gezondheidsclaimsverordening eigenlijk is? De gezondheidsclaimsverordening is een Europese verordening. Die geldt dus in alle lidstaten. Mm -hmm. uh, en die regelt dat ondernemers per definitie uh, zelf niks meer mogen zeggen op het gebied van... Uh, de relatie de, tussen voeding en gezondheid. Ondernemers is dus het spreken, uh, het recht van spreken ontnomen. Uh, ondernemers mogen wel voorstellen doen aan, het Europese, aan de Europese wetgever over welke claims zij dan denken. Hè? Uh, dat, dat die claims belangrijk zijn. Uh, voor de consument, dan kan je zo'n claim indienen. Op het moment dat die claim is ingediend, dus ja, dat jij jouw dossier hebt ingediend, heb je er eigenlijk al geen zeggenschap meer over, dan stuurt de Europese Commissie dat naar de EFSA, dat is de Europese Voedsel- en Warenautoriteit, die gaat dat bekijken. Daar is een speciaal panel die daar, uh, die, die dossiers uh, doorneemt en evalueert. De EFSA adviseert dan weer aan de Europese Commissie. De Europese Commissie gaat dan kijken, vaak samen met het parlement, of er nog politieke of ideologische of hele andere uh, kwesties zijn die dan ook nog beoordeeld moeten worden. Mm -hmm. En dan wordt zo'n claim... Of afgewezen. Nou, de meeste claims worden afgewezen. Ik kan me herinneren en... van drie jaar geleden dat er een getal <coughs> circuleren van 40.000 aanvragen, waarvan er slechts 222 mm. zijn goedgekeurd. Ja, nou ja, in extreem vorm gezegd is dat zo, ja. Mm. Maar uh, kijk, en die claims die dan geautoriseerd worden, die worden dus in de wet vastgelegd. Dus wat je nu hebt is dat uh, levensmiddelenfabrikanten, hè, dus uh, van levensmiddelen, maar daar horen ook voedingssupplementen bij, uh, die mogen dan een um, bij wet gelegaliseerde claim gebruiken in hun communicatie, dus in hun commerciële communicatie. Mm -hmm. Advertenties en uh, productlabels en, uh, enzovoort enzovoort. Een goedgekeurde claim en vanuit niet. de overheid en de rest is a priori verbouwd. ja. Van tevoren al. Ja, in commerciële communicatie. Ja. ja. Het was ook zo dat, uh, dat uh, een, een ondernemer nog wel een persoonlijk advies mag geven. Uh, is, daar, is daar ook inmiddels iets in veranderd? Nou ja, ja de meeste ondernemers zijn, het, zijn ondernemingen. Hè? Dus het gaat over levensmiddelenfabrikanten. Ja, ja. Uh, ja, persoonlijk advies. Uh, wat is dat dan, weet je? Wat is... Nou ja, kijk, bij, bij, bij een drogist krijg je geen persoonlijk advies. Nee, dat is helder. Maar goed, ja. bij een, als je bij een drogist uh, voor uh, de schappen staat, in de, dus er mag niet meer op een flesje staan wat, waar het nou eigenlijk goed voor is. Nee. En dus dan is dat in ieder geval geborgd. Maar dan mag de apotheker nog wel, ja, als iemand er nou vraagt, uh, iets daarover zeggen. Ja, die, dat was ja, uh, ja, wat ja. oogluikend werd toegestaan. <coughs> is daar inmiddels ook jurisprudentie op dat dat niet meer mag? Of is het... Nee, niet dat ik weet. Okay. Maar de... Er zijn een aantal uh, uitspraken gedaan inmiddels he, door het Europese Hof. Ja. En eigenlijk zijn al die uitspraken uh, continu in het voordeel van de Europese Commissie. Dus van de Europese wetgever. Ja. Ik ben zelf ook betrokken geweest bij een zaak die ook uh, bij het Europese Hof heeft gediend. Waarin we gezegd hebben, het is een beetje te complex om dat nu uit te leggen. Maar waarin we gezegd hebben, nou ja, de uitvoering he, van die... Uh, ...gezondheidsgrensverordening, ja, die deugt helemaal niet. Uh, er wordt veel te veel uh, door de commissie, ja dan is het weer dit en dan is het weer dat... ...en dan wachten we even met zus en dan wachten we met zo... ...maar dan gaan we dat wel doen. Dat is een volkomen ondoorzichtig, ondoorzichtige manier van uh, uitvoering. Maar ja, het Hof zegt dan gewoon, uh, ja dat is allemaal tot je dienst... ...maar ach, de Europese Commissie die heeft een bevoegdheid daarin... En ze mogen van die bevoegdheid bijzonder ruim gebruik maken. En dan kunnen wij eigenlijk als Europees Hof... alleen maar zeggen van, nou ja, de bedoelingen van de commissie die zijn goed. En, uh, de, en die kleinsverordening die is helemaal in orde. Dus laat ze nou maar hun gang gaan en dan komt het wel goed. Nou ja, het komt dus niet goed. Nee. Want er wordt steeds meer informatie onthouden ja. aan consumenten. Ja, drie jaar geleden uh, heeft de... Europese NPN. Hoe heet die organisatie? EHPN. EHPN. Uh, dat is de Europese Brandsvereniging <coughs> van Natuurproduct Producenten. Uh, gezamenlijk iets van 2, 2,5 ton erin nou gestoken. Nou ja, dat, omdat... was, dat was denk ik die rechtszaak. Oh, uh, oké. Okay. Denk ik, maar Aha. ik weet niet. Nee, dat is toen op die uh, <coughs> NPN-meeting genoemd. Hè, om het beleid in een iets andere richting uh, uh, te doen bewegen. Maar dat dat eigenlijk helemaal niet gelukt is. Ja. Nou, die rechtszaak was overigens geen zaak van de. EHPM, mm -hmm. maar van de Nederlandse vereniging, dus de NPN, en okay. de Engelsen. Aha. Dus de, wij hebben samen met de Engelsen hebben dus die rechtszaak gedaan, omdat de Europese brancheorganisatie ja, wat terughoudend was met het uh, uitdagen van de commissie voor het uh, Europese Hof van Justitie. Mm -hmm. Nou, dat is allemaal prima, dat bedoel, je hoeft ook niet altijd uh, ter strijde te trekken. Maar uh, wij hebben dat toen wel gedaan. Maar ja, het heeft niet geholpen. Nou, helaas. Nog andere initiatieven die wel uh, geholpen hebben? Nee. Waar, waar je van weet? Helemaal niet. Niet dat ik, uh, dat ik weet. Oké. Okay. <laughs> nee. Nou, wij nee. zitten ook aan tafel met Hessel uh, Hoornveld. Jij uh, hebt in het verleden te maken gehad met de NVWA, toen het nog Nederlands uh, beleid was. Inmiddels is het Europees. Dan heeft de NVWA niet zoveel meer te <coughs> zeggen. Anders dan dat ze een uitvoeringsorgaan zijn van, uh, uh, ja, van de Brussel, van... Uh, uh, kun jij iets zeggen over wat, uh, uh, waarom je mij hebt uh, gecontact van, goh, nu, wat heb ik nu uh, bij de hand met de NVWA? Nou ja, het komt er hier platgezicht op neer dat je langzaamaan uh, het werken onmogelijk wordt gemaakt. Dus uh, dat wil zeggen, je dient heel erg creatief te zijn om toch datgene waar je voor staat, om dat dus uit te dragen... Ja, in het verleden ben je al heel creatief geweest. Kun je daar iets over zeggen? Wat, wat, wat jouw contact met de NVWA was? En wat je... Nou, het, het ging eigenlijk allemaal ongelooflijk goed, totdat de NVWA in beeld kwam. Aha, want en, en het ging goed. Met welke instantie had je dan te maken? Nou, we hadden eigenlijk mee? met niet zoveel instanties te maken. Ik bedoel, als we bijvoorbeeld over een product als Klooi de Alt -Zilver praten, dan ben ik in begin 90... Mee begonnen en dat te populariseren. Ik heb er artikelen over geschreven, ik heb het in principe vrijgegeven zodat iedereen het kon gaan gebruiken. Ja. Omdat ik toen al wel voorzag dat dat niet een eeuwigheid zou gaan duren dat, dat ik dat vrij kon doen. En op een gegeven moment is dan de NVWA's eens een keer om de hoek komen kijken, of die heb ik eigenlijk uitgenodigd omdat ik al het signalen had en gewoon gevraagd van jongens: Nou, wij produceren dat en we, zullen de, we komen elkaar tegen. Dus vertel jullie mij nou hoe je het wil hebben. Ja. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Dus ik heb een deskundige ingeschakeld die met mij het hele traject heeft doorgelopen. En je hebt ze straks het boekwerk gezien wat ik uh, geproduceerd heb. Dat is een speel. Wat, wat de Bijbel eigenlijk nog een kleintje bij is. En uh, op een gegeven moment zijn dus twee inspecteurs van de NVWA gekomen. En die hebben dat hele boekwerk doorgenuist. Die hebben de productieruimte gezien enzovoort. En die hebben eigenlijk gewoon gezegd, nou hoor het wij uh, hadden de bedoeling eigenlijk een klein beetje om uh, hier heel streng mee te zijn, maar we kunnen er geen gat in schieten, dus gefeliciteerd. Mm -hmm. dus toen dat toen nou, goed. Dus ja, dat was, uh, nou ja daar, ik had er ook wel uh, toch wel experts bij gehaald. Ja. En uh, dat gaat een aantal jaren gaat dat goed. En dan komt er dus, uh, komen er weer twee heren aan. He, overigens, heel aardige gasten hoor, die ook niet precies meer weten van wat ze er allemaal mee moeten. Kom komen erbij binnen of bellen aan en zeggen, kunnen we even met je praten? Nou ja, ik zei, je bent er nou toch, dus laten we maar een bakkie doen. En toen zei ze tegen mij, van datgene wat jij dus eigenlijk aan een consument uh, levert, dat moet een voedingssupplement heten. Nou, ik zei, dat was het niet van plan. Ja, toch willen wij dat je dat wel doet. Maar ja. kijk, zilver dat wordt niet alleen maar gebruikt om in te nemen, dat wordt ook in verven gebruikt als een schimmelweerend middel. Ja, dat wordt in koenkasten gebruikt en zo kan ik al uren uh, doorgaan. Ja. En uh, ik bedoel, er zijn <tie> al zoveel uh, onderzoeken op geweest, er, ik geloof iets van duizend verschillende uh, wetenschappelijke uh, onderzoeken. Ja, kun je iets van vertellen wat collodiaal zilver is voor mensen die dat niet weten? Ja, collodiaal zilver is eigenlijk van oudsher een, uh, een waterzuiveringsmiddel. Uh, bijvoorbeeld de Romeinen die gebruikten om water erin te doen, zodat er dus uh, geen bacteriën of virussen in uh, kunnen uh, komen. Uh, ten tijde van de COAG-kaag, dan praat ik alweer over een aantal jaren terug, mochten wij het, uh, moesten wij het dus een natuurlijk antibioticum noemen. Oké. Okay. En op een gegeven moment, nou dat uh, ging allemaal goed, dat er op een gegeven moment een inspecteur gewoon binnenkomt en uh, binnen gaat lopen en rond gaat kijken en die zegt, ja joh, dat uh, een natuurlijk antibioticum, dat gaat niet meer, dat moet eraf. Nou ik zei, waar hebben jullie dat gepubliceerd? Ja dat publiceren we niet, dat vertel ik je. Oké, okay, zo gaat dat. Zo gaat dat, ja. Niet altijd hoor, maar over het algemeen wel. Dat is wel heel bijzonder. man. Nou, dan zijn de heren uh, geweest, dus ik heb gewoon die stickers weer laten aanpassen, teksten laten aanpassen. Maar het kost wel weer, uh, dat kost wel weer geld. Wat ja. schetst mij verbazing, twee maanden later, er kom, er komt een van de heren weer die zegt, het is per heden verboden om het überhaupt nog een voedingssupplement te mogen noemen. Nou, dan kon ik weer beginnen. Weer stickers aanpassen. Daar heb ik wel wat van gezegd. Ja, dat, maar uh, daar schiet je niet zo vreselijk veel mee, uh, veel mee op. Maar dat publiceert de NVWA niet en die nee. dicteert gewoon dicteert van nu moeten gewoon... dit en nu moeten dat. Dus degene die dat bepaalt, als hij een slechte nacht heeft, dan uh, mag jij je uh, stickers ja. weer aanpassen. Ja. Zo, zo, zo, zo klinkt het. Nou ja, zo, zo, zo is het ook. Kijk, wat zij wat ze in principe zeggen is van, wij weten niet wat we, precies wat we ermee aan moeten, in welke hoeken we het moeten drukken. Maar... Mm -hmm. Je kunt ook kloeddel zilver, net als een aantal andere producten, met water vergelijken. Wij drinken het, maar we wassen onze auto er ook mee. We geven onze planten er ook water mee. En waarom doen we dat? Is, is het echt goed voor? Nou ja, als je water niet inneemt, dan ga je dood. dood. Nee, oké. Okay. Maar waarom zouden we dat met kloeddel zilver willen doen? Omdat, omdat het een. Uh, nou, kijk, jullie hebben pas geleden nog een stuk gepubliceerd of, van Dr. Merkela. Ja. Amerikaanse grootheid en arts op het gebied van gezondheid en die zegt, heel simpel, het punt namelijk met antibiotica is dat de superbacterie daar niet op reageert. Die krijgen ze dus niet meer om zeep. En het enige wat dus wel helpt is dus gewoon colloïdaal zilver. Dat staat onomstotelijk vast dat dat zo is. Die, heeft, die bedient uh, een veel breder spectrum. Uh. Ja. uit onderzoek blijkt ook dat als je kloedelsilver toevoegt aan uh, antibiotica, dat het dus uh, met gemak een duizend keer effectiever wordt. Hm. Dat is wetenschap. Ik bedoel, ik, dat verzin ik niet. Het nee. staat vast dat dat zo is. Mm -hmm. dus in, in, niet alleen in mijn beleving is het zo, dat het dus een, een uh, iets... Wat uh, zoiets dient gewoon vrij voor handen te zijn. Dat ga je dus niet uh, mangelen of uh, proberen van de markt te krijgen en wat dan ook. Dat ga uh -huh. je stimuleren. Ja, zeker. En als je dat niet doet, dan uh, begin ik ernstig mijn gedachten te krijgen. Ja, en die heb je nu? Ik ben, ik ben natuurlijk gewoon ongelooflijk diep teleurgesteld. Ja. En, en niet omdat ik dat toevallig produceer. Ik heb het vrijgegeven zodat iedereen het kon gaan uh, produceren. Maar ik ben... Uh, ge, uh, uh, Ontzettend teleurgesteld in de manier waarop. Ik wil je moet je voorstellen dat er mensen zijn die daardoor gewoon een normaal leven kunnen hebben. En wat voor soort mensen moet ik me dan voorstellen? Dat kan van alles zijn. Wat voor ziektes. Uh... Nou ja, ziektebeelden wil ik niet zozeer noemen, maar als je het vooral over. Kan die zaken uh, hebben, maar ook uh, mensen die uh, uh, ontstekingen in, in, de, in de mond hebben of bijvoorbeeld uh, overal allergisch uh, voor zijn. Mm -hmm. Maar het gaat ook, gaat ook veel verder dan dat en die informatie kun je vrij op internet uh, vinden. Ik zou toch een beetje voorzichtig zijn met mijn uitspraken. Ja, ja. Je zegt van de kant veel meer, mee, maar dat is nog gevaarlijker om te zeggen. Want dit is al, en dit is natuurlijk al best wel wat. Uh, wat het doet, maar de, de, de potentiële gezondheidseffecten, die zijn, eh, dat hoor ik impliciet uit je woorden, uh, die kunnen vrij groot zijn. Nou ja, als de, als de deskundigen uh, die mm -hmm. dus dat onderzocht hebben en die daar dus het woordje over kunnen doen. Ja. In wezen ben ik alleen maar een, een, een boodschapper die gewoon een heel mooi product uh, maakt. Ja. Maar als het, als het van een dergelijk groot belang is, dan zou je er anders mee om dienen te gaan, is mijn beleving. Ja. Ja, en anders dan heb ik zoiets van wat voor belangen spelen hier een hier rol. Ja, inderdaad. En uh, wat is nu concreet uh, wat je van de NVWA moet doen of niet meer mag? Nou, wat ze gezegd hebben is dat ik het dus op de stickers geen voedingssupplement meer mag zetten. Dat had ik dus nooit. Nee. Maar wat ik van hun op moest zetten, in ja. principe wat dus voor, door de consument ingenomen wordt, dat moet ik er nu weer afhalen. Mm -hmm. Nou, kost allemaal tijd, kost allemaal geld. Ja, ja, zeker. Is dit een beeld wat jij, wat een, een normaal beeld wat je herkent, uh, Bert, uh, in het veld? Ja, dit is natuurlijk uh, ja, dit is een klassieke voorbeeld mm -hmm. van iets wat werkt. Iets ja. waar een hoop mensen baat bij hebben. Uh, <coughs> iets wat uh, nou, laten we maar vanuit gaan, niet gevaarlijk is. Ja. Uh, en dan zie je aan de andere kant, uh, ja, de, de wetgever. He, de regelgever, ja. die op een hele andere manier uh, daarmee omgaat. En in dit verband Colloidaal zilver, uh, ja, er is een uh, paar maanden geleden, of eind vorig jaar, een, uh, een uh, nieuwe verordening aangenomen, door het, uh, weet het, ook door het Europees Parlement, maar ook dus door de Europese Commissie, en dat heet dan de Novel Food hè, Regulation. Dat is dus nieuwe voedings, nieuwe levensmiddelen. Ja. En ja, die verordening die zegt dat levensmiddelen die niet in behoorlijke mate in de handel waren uh, voor 1997... Nou, moet je nagaan, dat is al bijna 20 jaar geleden. Ja. Uh, daar moet je een aanvraag voor indienen bij de Europese Commissie. Die wordt dan weer beoordeeld door de EFSA. Of dat wel op de markt mag. Dus, uh, kijk, vroeger was het zo dat, je, dat levensmiddelen, die waren hè, wettelijk gezien veilig. Want onveilige levensmiddelen mocht je a priori niet op de markt brengen. Nee. Dus een, met een levensmiddel kon je zo de markt op. Ja. Dat was dus in Europa tot 1997 het geval. Ja. Kom je nou met een nieuw levensmiddel, dat kan zijn een levensmiddel... Wat überhaupt nog nooit op de markt is geweest. Gekloond vlees of zo. Ja, of wat, wat door en wat middels een nieuwe, ge, nieuwe techniek hè, nieuwe, uh, gemaakt wordt. Kunnen ook levensmiddelen zijn uit andere landen. Nou ja, buiten Europa. Dus, maar daar hoort Amerika bij. Maar ook India, derde wereldlanden. <coughs> Al die nieuwe levensmiddelen, dus na 1997 op de markt gebracht. Ja, die hebben, die hebben nu een goedkeuring nodig. En in die verordening wordt echt specifiek met name genoemd de nanoproducten. Nou, colloïdaal zilver is een nanoproduct. Hè? Ja. Dus dat zijn ja, ultiem kleine deeltjes van ja, wat ook maar. Ja. Dus alle nanoproducten zijn... ...novel foods geworden. Ja, nou op Baren zich niet zo raar. Hè? Dus dat, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Dat dat uh, erin staat. Want Er zijn natuurlijk heel veel ja, nanoproducten. Ja, met, uh, maar het betekent meteen dat, dat de NVWA... ...bij Hessel... ...gewoon komt vertellen... Ja, ...dat mag niet meer. Nee, dus het is niet iets uh, wat, wat de NVWA verzint. Dat komt gewoon uit Brussel. Ja. Ja. Alles wat, wat de NVWA in Nederland doet... ...moet je eigenlijk voorstellen... ...dat is allemaal uitvoeren van uh, uh, regelgeving die in Brussel wordt bedacht ja. dus we zijn we, zie jij het ook zo dat we geen Nederland meer zijn we zijn gewoon uh, Europees op dit gebied niet meer nee. Nee, nee. is er nog een gebied waarop we wel Nederlanders zijn wel of topic, nou ja of? militair uh, zijn we nog wel maar dan zitten we in de NATO dus ja, dat helpt ook niet veel nee. Uh, ja, en er zijn gebieden die zijn niet he, gedelegeerd aan de Europese Commissie. Nou, dat is bijvoorbeeld de rechtspraak, uh, maar dat is ook, en dat is de, de publieke gezondheid, dus public health, uh, is niet Europees geregeld. Dus die bevoegdheid uh, hebben de lidstaten niet gegeven aan de Europese Commissie. Nou, dan zou je denken dat daar een kans is. Ja, heeft. maar wacht even, dan. Okay. Ja. Uh, dus, maar dat is alle, alle beleid op het gebied van ziekenzorg, ziekenhuizen, uh, ziektekostenverzekeringen, enzovoort, enzovoort, dat is allemaal nog nationaal geregeld. Mm -hmm. Artsen, noem het maar. <coughs> maar wat wel gedelegeerd is, dat is dat de Europese wetgever mag ingrijpen op het gebied van consumentenbescherming, maar dan consumentenbescherming op het gebied van producten. En daarom zie je dus ook dat al die uh, verordeningen, en vroeger waren dat meestal richtlijnen... die dus uit Brussel worden uitgevaardigd, die hebben altijd te maken met producten. Mm -hmm. En je moet je voorstellen, en dat is met, bij colloïdaal zilver uh, echt heel duidelijk aan de orde. Al die, die, wetge al die regels, hè, die, zijn allemaal, die gaan uit van, ja, wat voor type product is dat? En die typering, dan gaat men uit van een begrip dat is normaal beoogd gebruik. Mm -hmm. Dus als een fabrikant een product heeft, dan moet hij bedenken, hè, wat is nou het normale beoogde gebruik van dat product? Ja. Waarom breng ik dat product op de markt? Wat mm -hmm. moeten consumenten daarmee doen? Ja. Nou, <tosses> en je ziet dus dat... Uh, de, de geneesmiddelenwetgeving, de levensmiddelenwetgeving, maar ook de wetgeving op het gebied van uh, hoe heet het, uh, dus, uh, antibacteriële producten uh, reinigingsmiddelen. Ja. Die wetgevingen die zijn, die beginnen allemaal met: ja, wat is het beoogde gebruik van dat product? Mm -hmm. En dat is ook wat de NVWA bij, bij Hersel, dus, uh, ja, laten we zeggen, heeft aangeroerd. Ja, als het beoogd normaal gebruik van dat product is, als op het etiket staat, je moet het innemen omdat, als mondwater of je moet het innemen tegen weet ik veel wat voor mm -hmm. ziektes, dan moet dat op het etiket staan. Nou, ja. En dan zegt de VWA, nou in die vorm mag het niet. Maar als je coloridaal zilver verkoopt en er staat op te gebruiken bij het wassen van uw auto, dan mag het wel. Maar dan val je wel weer onder alle uh, wetgeving en regelgeving. Die gaat over het gebruik van ja, auto -rein Ja, precies. En dus uh, als je een, een product op de markt brengt, dan wordt je geacht aan te geven, aan te duiden, waar is het voor? Ja. Hoe, waarvoor moet de consument dat gebruiken? En als je dat in dit geval uh, heel multi-aangeeft, zo van nou, het kan uh, voor auto-poetsmiddelen, maar ook... Uh... Voor allerlei andere dingen waaronder uh, inwendig gebruik? Ja, dat, daarvoor ziet de wet er natuurlijk niet in, want uh, ja, zo'n zo multi, uh, multitask-product. Uh, weet je wel, ja, de, nou, je kan het gebruiken bij kanker, maar ook bij, als een levensmiddel, maar ook als dit en ook als dat. Ja, ja dan, dan wordt het nogal lastig voor de wetgever, maar die, ja, die zeggen gewoon: nou, dan, dan gaan we het dus per geval bekijken. En als je dan, uh, en dat is dus hè, waar we mee begonnen, ja, die claimsverordening, de gezondheidsclaimsverordening, die loopt daar als het ware overheen. Mm -hmm. Want als, jij, uh, uh, als je een product op de markt brengt, dan, dan val je onder alle regelingen die mm -hmm. betrekking hebben puur op dat product. Maar de gezondheidsclaimsverordening gaat over, wat zeg ik over dat product? In termen van gezondheid. Dus dan ben je niet in, op het gebied van de geneesmiddelenwetgeving. Je bent ook niet op het gebied van nou ja, de poetsmiddelen. Hè. Maar dan gaat het over gezondheid. Nou, gezondheid en levensmiddelen. Levensmiddelen, dat zijn producten die je, ja, die je inneemt. Hè. Dus voeding, drank, noem het allemaal maar. Kauwgom hoort er zelfs bij. Dat zijn allemaal levensmiddelen geneesmiddelen zijn daarvan uitgezonderd, maar alles wat een mens wat door het mondje gaat, dat beschouwt de overheid als een levensmiddel. En eh, ja, dan zit je in, in de levensmiddelenwetgeving, dan moet je voldoen aan veiligheid. Nou, veiligheid dat is dan, eh, je moet dus bewijzen hè, dat jouw product veilig is. Nou, er is een Engels bedrijf geweest die heeft een veiligheidsaanvraag voor colloïdaal zilver gedaan bij de Europese Commissie. Dat is door de EFSA is dat bekeken. Ja, en dat is eigenlijk, zeg nou maar afgewezen, bij gebrek aan de mogelijkheid om dat product te karakteriseren. Dus, want waar hebben we het nou over? Is het water? Zit er zilver in? Hoe zit dat zilver er dan in? Nou, dat weet Hessel precies. Hoe die daarop zou moeten antwoorden, ik weet dat niet. Maar de EFSA heeft gezegd, ja, we kunnen het er eigenlijk niks over zeggen, want we, we, we, we weten helemaal niet waar dit over gaat. En, maar zolang je niet die goedkeuring hebt, kan je het niet als levensmiddel, dus met het doel dat het als levensmiddel gebruikt wordt, als mm -hmm. voedingssupplement, of voedseling, kan je het niet op de markt brengen. En wat, en wat, wat, wat zou jij zeggen dat Hessel nou het beste kan doen? Wat hij het beste kan doen, ja, uh, dat is heel lastig. Ik, uh, als poetsmiddel, uh, coloridaal zilver gewoon blijven verkopen. Mm -hmm. Of welke andere, andere dan levensmiddeltoepassingen er maar zijn. Ja. En dan mag je maar hopen, want daar mag je natuurlijk helemaal zelf als, als ondernemer helemaal niks over zeggen. Dan mag je maar hopen dat consumenten begrijpen op een of andere manier dat dat product dan... Ook goed is voor hun gezondheid. Ja, dan moeten ze al bij andere informatiebronnen vandaan halen dan. Nou ja, kijk, weet je, de, ik ben niet de enige producent. Er zijn nog een aantal uh, producenten. Ik denk dat er in Nederland ongeveer 150 zijn. En er zijn een paar die springen eruit. En daar ben ik er een van. En uh -huh. er zijn er waarschijnlijk nog een, een twee. Die het gewoon vrij goed en heel professioneel uh, doen. Kijk, voor ons is het zo dat wij er gewoon een andere naam op uh, zetten en daar heeft de NVWA niks meer over te vertellen. Wat zet je erop dan? Uh, waterzuiveraar bijvoorbeeld, dan valt het onder ja, een andere afdeling. Okay. Ja. Maar en als, als, als dat ook verboden wordt, dan versen je weer iets anders. Yeah. En uh, als dat niet meer gaat, dan ga je ondergronds. Dan ga je naar het buitenland of je... Er zijn al websites in Nederland, daar is gewoon de leverancier niet meer van te traceren. Dus Ja, dat, is, dat gaat gewoon ondergronds. Ja, Weten ja. ze ook dat dat zo is. Maar ja, ja, daar ze, bemoeien ze zich niet mee omdat Brussel andere commando's uh, geeft. Maar het wordt er wel kleiner van. Ja, over, nee, over, niet... dus, wil, wil ik er nog wel iets over zeggen. We hebben het over nanometalen in zijn geheel. We praten niet alleen over colloïdaal zilver. Wat okay. men uh, zegt. Over dat mag je nano... niet meer als een voedingssupplement verkopen. De grap is namelijk... Dat zei het over, dat de NVWA het over een voedingssupplement heeft, uh, nanometaal toegevoegd aan een voedingssupplement, maar gedistilleerd water, is dood gewoon geen voedingssupplement. Dat is een spoelmiddel. Hmm. Dus dat klopt juridisch al niet. Nee. Dan hebben ze erover dat bijvoorbeeld ook colloïdaal goud daaronder valt, mits een elektrolyseproces. Goud is niet met een elektrolyseproces te maken, dat schiet je los met een hoogspanning. Dus in die formulering van hetgeen wat dus alle producenten binnenkrijgen, klopt iets niet. Maar goed, er zou je voor moeten procederen om dat tegendeel te bewijzen. Nou ja, goed, het het leuke uit. van een advocaat is natuurlijk, voordat je überhaupt wat gezegd hebt, krijg je al een papier toegestuurd of je maar een voorschot wil betalen. Ja. Nou, dat was het niet van plan. En die zijn wel drie kwartjes per uur, die advocaten. Nou ja, ik bedoel, ik kan wel een advocaat betalen. En, maar ik heb zoiets van, onze hele branche is hier, uh, heeft hier uh, ernstig last van. Ja. En het zijn allemaal mensen die gewoon niet eens zozeer het geld verdienen en hoog in het vaandel hebben staan, maar die vanuit een bepaald sociaal gevoel een enorme passie en een drive hebben om met z'n allen de wereld een klein beetje beter te maken. Ja. Nou, dat wordt natuurlijk op dit moment met, uh, door allerlei instanties, of, of, of wat het maar zich wil noemen, met handen en voeten getreden. Ja. En uh, wat in Brussel zit, hebben wij niet gekozen. Dus we worden aangestuurd door een bezetter. Ik kan het niet anders zien. Nou. Maar het aardige is wel, of het, het ja, verontrustende is wel, dat al deze wetgeving juist uitgaat van consumentenbescherming. Ja, maar de consument was dus het... natuurlijk al beschermd door de reclamecodecommissie. Nou, bijvoorbeeld uh. op het gebied van claims, van ja. gezondheidsclaims, ja. Maar je ziet dus dat, dat het, een, het is een hele dubbele functie is. De Hessel zit hier om consumenten te beschermen. Dat wil zeggen om consumenten Gezonde iets te, te geven maken. waardoor ze gezonder worden. Precies. Uh, maar al deze wetgeving, ook die claimsverordening. Uh, uh, de. de ja, de reden, de, de, de politieke, ja, haast ideologische achtergrond daarvan, is we moeten de consumenten beschermen tegen. Ja, tegen wat? Ja, tegen ondernemers zoals Hessel. Want het is zeer anti-industrieel eh, opgetuigd, al deze, al deze wetgeving. En je ziet dus dat het beschermen van de consument op deze manier eigenlijk het tegendeel bewerkt. Want de consument één heeft de beschikking over minder producten en heeft beschikking over extreem minder, veel minder informatie. Want ja. er gaat dus een enorme berg informatie uh, over de uh, relatie tussen voeding en, en uh, gezondheid, gaat op deze manier verloren. Althans in commerciële communicatie. Ja, het is natuurlijk heel gek dat we, ja, als we de supermarkt in lopen... dan hebben we 80% producten waar carciogene in zitten... en andere neurotoxinen en weet ik veel wat... dat dat allemaal verstrekt normaal is en legaal. En dat op het moment dat dus iets neigt naar ontzettend gezond... dan wordt het echt super verboden. Dat, dat is een beetje het beeld wat ik op ziet doen. Hè? Dat is, ik vind dat een heel verontrustend beeld. Nou, wat je ziet gebeuren is dat... kijk, als je de geneesmiddelenwet eh, bestudeert... Dan, dan zie je dus dat uh, geneesmiddelen worden extreem gecontroleerd. Mm -hmm. hè? Maar worden wel toegestaan. Wat gebeurt er bij geneesmiddelen? Er wordt een risico-benefit. Dus een risico-heilzame werking, afweging ja. gemaakt. En die afweging uh, die is nodig omdat de meeste geneesmiddelen, althans allopathische geneesmiddelen, ja, die zijn giftig. Zeg het nou maar zo. Mm -hmm. Dus wat moet je doen? Ja, maar ze werken ook, maar ze, ze hebben nadelige effecten, bijwerkingen. Nou, dat wordt allemaal afgewogen enzovoort enzovoort. Dus voor de geneesmiddelenindustrie is het op de markt brengen van een product. Nou ja, dat is nog een hele. Uh, dat is nog een hele kwestie. Mm -hmm. Zeg nou maar. He, dat, dat kost veel geld enzovoort enzovoort. Dan zie je dus, levensmiddelen die mogen zomaar op de markt komen. Wat je nu ziet gebeuren, is je ziet eigenlijk dat de. De farmacologische manier van wetgeving maken, hè, dus het farmacologische model, ja. dat zie je eigenlijk langzaam overgaan naar de levensmiddelenwetgeving. Uh, Bijvoorbeeld Novel Foods, ja. hè, dus alles wat nieuw op de markt komt, dat moet op veiligheid worden getest. Ja. Uh, de claimsverordening, wat je over die producten zegt, dat moet worden bewezen. Maar als je dat bewijs levert, euh, dan wordt dat gewogen, dat wordt geëvalueerd... door een aantal mensen die daar, euh, laten we zeggen, criteria op loslaten... die misschien helemaal niet bedoeld zijn om de relatie voeding-gezondheid te meten. Ja. Want dat is nog even een heel aparte kwestie. En de eis bijvoorbeeld die dan gesteld wordt... Dat is ja, dat, die, dat die onderzoeken die dan op tafel komen, dat die moeten dan gedaan zijn in gezonde mensen. Maar het is nog niet eens zo eenvoudig om te bewijzen dat een effect optreedt aan de, van voeding. Uh, dat voeding een effect heeft in een gezond persoon. Want die gezond persoon is gezond. Die begint gezond en die ja. neemt iets. Ja. En hoe ga je dan meten in een gezond persoon wat het effect is? Dat is een heel ander uh, meetmodel, zeg maar, wetenschappelijk meetmodel, dan dat je zegt, nou ja, ik heb uh, 100 mensen die zijn verkouden en ik geef een geneesmiddel. En 80 die zijn uh, na twee dagen niet meer verkouden en 20 nog een beetje. Nou, dan werkt het. Ja, dat is makkelijk. Maar bij iemand die gezond is, kan je dat zo niet meten. Nee. Maar als je wel dat farmacologische dat meetmodel toepast op... Het gebied van onderzoeken die gedaan zijn met voeding. Ja, dan valt eigenlijk alles af. Omdat je dan in dat meetmodel tekort komt. Ja. Nou, en dat is één van de problemen... die misschien wel voorzien zijn... maar waar nooit echt heel goed over nagedacht is... hoe je dat dan moet doen. Die wet, die kleesverordening die, uh, is gewoon boom... die is op tafel gelegd, die is er gekomen. Consumentenbescherming, ja, hiep, hiep, Niemand heeft zich van tevoren gerealiseerd hoe dat dan allemaal in de praktijk uitgevoerd moest worden. En welke criteria dan gehand, uh, gehanteerd moeten worden in het evalueren van die gegevens. En veel, kijk, als je dan wat wil, hè, politiek gezien, doe het dan andersom. Zeg dan van, nou, wij gaan over tien jaar gaan we dit invoeren. En we gaan nu deze tien jaar gebruiken om te kijken met elkaar industrie, wetenschap, noem het allemaal maar. Hoe gaan we dit in elkaar zetten? Zo is het niet gegaan. Nee, er is heel veel rechtsongelijkheid geschapen eigenlijk bij de invoering van deze wet. Omdat ze ook heel onduidelijk waren, naar nou webshops bijvoorbeeld... over hoeveel kliks uh, verwijderd moest zijn. Een ja. claim en een, uh, en een uh, inhoudelijk verhaal, een redactioneel verhaal. Ja. Is daar inmiddels al opheldering over? Hoe, hoe is dat, of is er nog steeds heel nou, veel rechtsonzekerheid? Nou, dat was altijd al... Opheldering over in die zin. Het was altijd al verboden, gewoon boom, Om medische claims te maken. En dat wordt vaak uh, door mijn ja, gehaald. Dat is niet De gezondheidsclaims. Dat zijn geen medische claims. Dus, en waar die, kijk, dat uh, twee kliks uh, away, two clicks away, uh, dat systeem. Mm -hmm. Ja, dat, dat had heel vaak betrekking op uh, het maken van medische claims. Hè? Dus ja. dat, dat is uh, genezende claims, ja. hè, zeg nou maar. Want als je een genezende claim maakt... dan komt het product waarvoor je die claim maakt... automatisch door die claim... onder de uh, in het werkingsgebied van de geneesmiddelenverordening. Ja. Of uh, richtlijn. Uh, in Nederland dan de geneesmiddelenwet. Hè? Ja, en dat... Uh, omdat... Om daar een, een, wat zou ik zeggen, een, een ruimte te scheppen tussen je product en je claim en de geneesmiddelenwet, hè, worden er dan zo een paar van die stappen ingelast. Maar dat is een andere problematiek dan die van de gezondheidsclaims en van het op de markt brengen van eh, bijvoorbeeld kolonidaal nee, zilver. Maar goed, daar hebben we als branche natuurlijk wel mee te maken. Ja, met ja zeker. Met mensen die publiceren en uh, verkopen en produceren. Ja. Ja. Ja. Wat uh, maak jij mee van het bewustzijn van de NVWA? Is dit, is, zijn die nu allemaal uh, heel eager om dit uit te voeren? En of hebben ze ook nog wel enig besef van wat ze, uh, wat ze hiermee eigenlijk doen? Dat nou, is... Ik, ik, het is niet alleen zo dat ze dus, uh, af en toe bij mij uh, een bakje koffie uh, komen halen, maar ik heb ook klanten daaronder, dus ik, ik ben wel een beetje meer geïnformeerd. Het punt is namelijk dat dus de, de uitvoerenden over het algemeen hier niet zo blij mee zijn. Hmm. Omdat ze namelijk andere dingen zien die veel belangrijker zijn. En als zij die zien en constateren, dan worden ze teruggefloten. En Omdat ze hier prioriteit aan moeten geven? Omdat ze hier dit soort dingen dan prioriteit moeten geven. Maar dit gaat niet alleen om dit soort dingen. Er zijn er meer dingen waar ze prioriteit aan moeten geven... En wat ze eigenlijk liever niet zouden doen, omdat de dingen die ze constateren toch eigenlijk belangrijker vinden en eigenlijk willen aanpakken. Ja. Uh, dus, uh, maar als ze iets anders belangrijker vinden, dan betekent dat impliciet nog steeds dat ze er wel achter staan om dit uit te voeren. Terwijl ik het zie als een potentieel heel uh, uh, echt een super gezondheidsproduct. En wat iedereen, uh, wat eigenlijk vrijelijk beschikbaar zou moeten zijn in elke drogist. Uh, en dat ja. soort dingen. Maar zij zien het niet zo, kennelijk. Nou, dat valt, dat valt wel mee. De, een uitvoerende is uh, die, die, die krijgt gewoon de opdracht van... je hebt dat maar te doen. Ja. Klaar, that's it. En die jongens die weten natuurlijk bliksems goed dat als ze bij mij over de, over de stoep uh, komen... dat ze natuurlijk wel met een bedrijf te maken hebben... die donders goed geïnformeerd is en die weet waar ze mee bezig zijn. Ik bedoel, we, we halen de beste mensen in huis... Ja. om producten te maken en te controleren. De producten die worden uh, regelmatig naar... Door de NVWA goedgekeurde laboratoriums of gecertificeerde laboratoriums gestuurd. om daar analyses te maken. En wij gaan in analyses verder dan dat het eigenlijk zou moeten. Mm -hmm. Dus wat dat betreft doen we natuurlijk wel iets, iets, uh, iets bijzonders. En het zou veel mooier zijn dat als bijvoorbeeld zo'n organisatie zou zeggen. Nou laten we eerst eens bij die Hornveld uh, eens kijken van wat die daarvan weet. Die weten er veel meer van dan wij ervan van weten. Want die jongens die worden het gestuurd en die moeten allemaal nu beslissen. Hmm. Maar ze weten eigenlijk nog niet eens precies over wat voor product over ze, ze het gaan hebben. Ja. Heel bijzonder. Nou ja, dat is te dat is, is gek verhoorden. Ja. We moeten gewoon met z'n eens leren normaal te doen. En hoe gaat Meditech een normale koers varen in de komende tijd? Ach, ik ben natuurlijk een... Kijk, ik, ho Laten we jullie, ik hoef officieel niet mee te werken. Kijk. Maar er zijn mensen die het wel heel belangrijk vinden dat ik datgene wat ik uh, op heb gezet, dat dat doorgaat. Ja. Dus uh, misschien dat ik een koper zoek voor het bedrijf of gewoon uh, dat mijn zoon het bedrijf uh, door, dat moeten we maar even kijken. Maar er zijn wel zes mensen die, daar, uh, die er werken, die daar een, een, een boterham verdienen. En uh, ik merk zelf dat hetgene wat ik doe, vooral met, dan, met de je later, dat gaat echt over de hele wereld. En daar reis ik ook steeds meer, uh, meer voor. Dus het kan ook wel zijn dat Kloidelt zilver gewoon in aparte onderneming onderbreng ergens en dat het gewoon gang kan gaan want stoppen. Dat doen we niet. Nee, nee, nee, nou, goed om te horen. Ja. Zou even jullie nog iets willen toevoegen voor dit interview op dit moment? Nou, ja. Kijk, het is, uh, Je ziet dus dat er twee werelden zijn. Hè? Dus de wereld, uh, de, de Brusselse wereld. Uh, waar de Engelsen dan uh, afstand van genomen hebben inmiddels. Ja. Uh, en waar ook natuurlijk uh, naar aanleiding van de brexit, uh, ja, dan gaan er ook in Nederland uh, stemmen op. Uh, van ja, uh, weet je, we willen uit de EU en we willen dit en we willen dat. Je ziet dus dat het antwoord van de, van de Brusselse, ja, elite zeg maar... Uh, ...gewoon is van, nou ja, nog meer Europa... ...want uh, hoezo Engeland, uh, we gaan gewoon lekker door. Ja. Dus, uh, maar het is een, ja, een heilloze weg. Want je ziet dus dat de gewone mens... één geen idee heeft wat zich daar allemaal... ...boven zijn hoofd of boven haar hoofd afspeelt. Nee. Geen idee. Nee. De, de verordeningen die Brussel uh, uitvaardigt... ...die zijn onleesbaar, zeg nou maar. Daar moet je echt uh, moeite voor doen en toch wel op een bepaalde ja, scholing hebben uh, om dat allemaal te lezen en te begrijpen. Het, is, het wordt allemaal door, door juristen in elkaar gezet op een uiterst uh, slimme, zeg nou maar, sluwe manier. Ja. Uh, daar, het wordt politiek, uh, laat ik nou maar zeggen, aanvaard. ...door het Europees Parlement. Nou, wie zit in het Europees Parlement? Dat zijn ruim 800 mensen die ja, gekozen zijn door nou, 20, 30 procent van de stemgerechtigden. Meer, want meer mensen stemmen niet voor het Europees Parlement. Dus het is volkomen losgezongen ja, in... van de dagelijkse werkelijkheid. En de mensen die gekozen zijn, die mogen ook geen wetten maken... Ja, nou, ja, ja, ja, het vijf... parlement mag inmiddels wel wetsvoorstellen oh, doen. Ja, dat mag. En ze mogen wetten afkeuren. Maar kijk, op het moment dat, dat zo'n wet die vorm heeft... dat het dus door de Europese Commissie als voorstel naar het parlement wordt gestuurd... dan is de zaak eigenlijk al gedaan. En eh, daar zit niemand bij. Daar zitten de parlementariërs niet of nauwelijks bij. Daar zitten uh, de nationale uh, parlementen, dus de nationale volksvertegenwoordigers. De Tweede Kamer zit daar niet bij. Uh, de, de ministeries hè, van lidstaten zitten daar niet bij. Dat wordt, laten we nou maar, dat voltrekt zich buiten ons om. En je komt achteraf ook, er eigenlijk nooit achter, wie heeft nou het, het initiatief genomen voor zo'n claimsverordening. Hoe is dat gegaan? Wie heeft, hè? En op het moment dat eigenlijk het idee al ja, vorm heeft, dan worden dan de stakeholders hè, die worden er dan bij gehaald. Dan, dan volgt er een publieke uh, consultatie. Dan mag iedereen er nog een plasje over doen. Dan mag je nog dit zeggen, dan mag je nog dat zeggen. Het heeft nul invloed. Ja. De EFSA doet regelmatig consultaties wanneer ze dus een, weer een opinie uh, uh, naar voren willen brengen. Zeg maar. Want de EFSA komt regelmatig met opinies. Hoe moet op een bepaald gebied iets verlopen? Hoe moeten wij als EFSA dat wetenschappelijk allemaal doen? Zo'n draft, zo'n concept voor zo'n opinie wordt geschreven, dan komt er een public Consultation, nou dan mag je allemaal zeggen. Uh, ja, dit en uh, regeltje 396. Nou, dat zou zus en zo en dat klopt niet. Ja? Als je dan de uiteindelijke opinie doorleest, is er nauwelijks iets veranderd. Ja. Dus het is een, een spelletje voor de bühne. Ja. Uh, al die publieke consultaties, de zaak is al gedaan. Mogen we dat ondemocratisch noemen, wat jou betreft? Totaal. Ja. Dus we leven in een dictatuur? Mm, ja. Uh, of dat dan een dictatuur is à la uh, Turkije, dat weet ik niet. Maar uh, hmm. we, leven in een, kijk, we leven in een samenleving waarin wij met z'n allen uh, de, de macht, de uitvoerende macht en de wetgevende macht hebben overgelaten ja, aan mensen die daar uh, uh, ja, uh, geïnteresseerd in zijn. Die dat leuk vinden om macht uit te oefenen. Nou, volgens mij is het... Nou. Als ik kijk naar de... Uh en wij hebben dat niet we hebben het eigenlijk tegenovergestelde gekozen. Want wij hebben tegen de Europese grondwet we nee gezegd. Ja, en en die, die, heeft, die heeft een naamsveranderingetje gekregen. Ja. En er zijn drie, de volgorde van drie paragrafen zijn veranderd. En dat, daar drukken we dan een stempel op verdrag van Lissabon. En dat is dan eigenlijk de grondwet ja. die ondemocratisch tot stand is gekomen. Uh, die ja, gewoon de Nederlandse wet totaal dicteert. En dus de, Wim Voermans, uh, hoogleraar staatskunde en bestuursrecht. Die zegt gewoon het is een scam. En dat is... Dus feitelijk is ja. de keurig nette ondertekening van het verdrag van Lissabon... Is een, is niets minder dan een staatsgreep geweest. Ja. Ja. Nou, in de Amerikaanse politieke geschiedenis wordt dat tyrannie genoemd. Ja. Nou, dat is het woord wat ik dan zou kiezen, zeg maar. Ja. Nou, ik denk dat we... Het zit allemaal in dat gremium ongeveer. Dus daar, daar hebben we mee te maken. Dus ik ben uh, blij dat jullie daar een tipje van de sluier over op hebben gelicht vandaag. Dus jullie heel erg bedankt voor de komst naar de studio... En uh, uh, Hessel, heel veel succes met uh, de verdere loop van de onderneming. Dat nou, gaat wel uh, goed komen. Dat gaat al goed. Dus dat, uh, ja, hartstikke goed. goed. Jullie heel erg bedankt voor het, uh, het kijken en graag tot de volgende keer.